Ik ben Jerko. Uh, ik woon samen met mijn vriendin woon ik in Zwolle, met onze twee katten. En uh, hiervoor deed ik uh, software development. Uh, nu doe ik deels software development en doe ik meer in security en automatisering. Bij Lennox mag ik uh, automatisering uh, doen en dat is dan de interne automatisering en voor klanten. Uh, en eigenlijk houdt het gewoon in uh, dingen op een slimmere manier te doen, uh, zodat je het niet iedere keer handmatig hoeft te doen. En daarnaast mag ik ook uh, een deel security uh, doen voor uh, onszelf en voor, uh, voor onze klanten. Waaronder nou ja, uh, slimme manieren om onszelf te, te beveiligen, zoals YubiKeys of uh, SecurityKeys. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met uh, computeren, heel gek. En uh, dat houdt in uh, gamen, maar ook uh, programmeren, nieuwe programmeertalen leren kennen. Uh, uh, ja, lezen over uh, uh, lekken uh, en, en andere security events, uh, bijspijkeren uh, over security problems. Uh, Wat leuk is, er zijn hele leuke uitdagingen waar je vaak niet helemaal. Uh, die niet helemaal voor de hand liggen, waar je uh, je hoofd zeker een paar keer tegen de muur moet stoten voordat je iets voor elkaar hebt. Uh, dat is wat frustrerend, maar uiteindelijk is dat, uh, uh, dat geeft dat heel veel voldoening. Ja, onderschatten ook zelf zeg maar, in, in hoeveel tijd het, uh, het neemt. En dan gaat het voornamelijk over hoe dat, software development. Want uh, ja, dat duurt altijd gewoon langer, onvoorziene dingen, uh, uh, wat ik zei, je moet uh, vaak dingen een keer paai doen uh, om een goede schatting te krijgen. Uh, ja. uh, de veelzijdigheid. Uh, ik heb best wel veel verschillende dingen die ik doe. Uh, het contact met collega's is goed. Uh, en ja, in dingen waar ik normaal eigenlijk niet, niet echt, uh, uh, echt mee bezig ben, ja, krijg je er toch wat van mee en, en kan je toch wat in helpen in, in de zin van sparren. Of, uh, ja. Het is gewoon een hoop wat ik mag doen bij Linux. vind ik leuk. Het is, het is belangrijk dat je nadenkt over de beveiliging van jouw accounts, want sommige accounts daar kun je een hoop schade mee uh, Toegebracht krijgen eigenlijk. Dus als jouw bankaccount wordt ja, uh, gecompromitteerd, dan uh, heb jij een groot probleem, want ja, geld uh, kan er dan vanaf gehaald worden. Uh, andere zin, e-mail kan het ook net zo goed ja, een heel groot probleem zijn. Voornamelijk als het een, een bedrijfsaccount is, dan kan iemand jou uh, doen alsof die jou is. En daar uh, ja, kan of het bedrijf geld de schade van leiden of jij persoonlijk uh, in de ja, zin van de ontslag. Dus belangrijk is, zorg voor uh, een beveiligd uh, account. Uh, hoe je kan beveiligen is goede wachtwoorden gebruiken. Hoe kan je goede wachtwoorden gebruiken? Nou ja, een wachtwoordmanager, die doet dat eigenlijk voor je. Dan hoef je er eigenlijk maar of één of geen te onthouden. En geen is... Uh, best naar mijn idee.